We zijn een paar dagen verder. Suzanne is aan de telefoon met het complexbeheer. Die haar vertellen dat de huurbaas sowieso vandaag langs zal komen om over de achterstallende huur te gaan praten. Suzanne weet niet waar ze het over hebben, maar besluit omdat de goede gelegenheid is om dan het gesprek aan te gaan over haar eventuele vragen. Na het gesprek gaat ze op zoek naar een oplossing door te gaan sporten en te tuinieren. Zo zorgt ze dat haar hoofd leeg komt te zitten en dat de oplossingen naar binnen komen. Nadat ze getuin niet heeft, besluit ze ook nog op zoek te gaan naar een nieuwe baan en kijkt ze voor een eventuele oplossing en dat is een nieuwe woning, voor als ze niet gauw met een normale oplossing kan komen.